Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Op een dag ging ik een kantoorgebouw binnen toen een man die vlak bij de deur stond deze voor mij opendeed. Ik bedankte hem en glimlachte. Je bent de vijfde voor wie ik de deur open doe, zei hij, en je bent de eerste die glimlacht en de tweede die mij bedankt. Ik bedankte hem een tweede keer met een glimlach op mijn gezicht. Daarna dacht ik hoe vaak we anderen voor lief nemen, zelfs in kleine dingen, zoals het openen van een deur voor een vreemde. We prijzen mensen vaak wanneer ze grote dingen voor ons doen. Maar hoe vaak waarderen we de kleine dingen? Wanneer mensen iets leuks voor je doen en jij hen daarvoor bedankt, bemoedig je hen daarmee en bouwt het hen op. Het betekent veel voor hen, net zoals dat het dat deed voor die man bij het kantoorgebouw. Kwam je bus op tijd aan, vandaag? Zo ja, heb je de chauffeur bedankt? Heb je de laatste keer dat je in een restaurant aan het eten was, de serveerste bedankt voor het vullen van je tweede kop koffie, zonder dat je erom vroeg? Het punt dat ik wil maken is, ontwikkel een gedrag van dankbaarheid naar de mensen om je heen. Ten slotte, wil je met mij meebidden? Heer, Laat me bewust de kleine en handige dingen opmerken die mensen voor mij doen. Ik wil niet ondankbaar zijn. In plaats daarvan wil ik hen bedanken en hen opbouwen. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.